Daar zit je dan, in dit tentenkamp. Het zou tijdelijk zijn, maar je kunt niet weg. Helemaal niemand kan weg. En hier is niets. Geen werk, geen onderwijs, geen toekomst. Thuisblijven was echt geen optie. Maar soms twijfel je waar het veiliger is, thuis of hier. Het leven van miljoenen vluchtelingen is stil komen te staan. En ondertussen sluit Europa schimmige deals met landen als Libië, Turkije en Afghanistan. Zo worden vluchtelingen weggehouden. En loopt Europa weg van haar verplichtingen om mensenrechten te beschermen. Tineke Strik is Europarlementariër voor GroenLinks. Zij staat voor de rechten van vluchtelingen. Tineke doet onderzoek naar de migratiedeals en laat zien dat er betere oplossingen zijn. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om vluchtelingen een perspectief te bieden. Door de situatie in vluchtelingenkampen te verbeteren. Ze betere opvang met toegang tot onderwijs en werk te geven. En de meest kwetsbaren veilig en legaal naar Europa te laten komen. Daar staat Tieneke voor. Daar staan we met z'n allen voor. We laten ze niet stikken. Sluit je aan.